In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams in de opdrachtenfunctie een groepsopdracht kunt inzetten. Wanneer je in een klasseteam bent, klik je allereerst op opdrachten. Vervolgens ga je een nieuwe opdracht maken. Je klikt op maken en opdracht. Je vult een titel in. Eventueel kun je instructies of een document bijvoegen. In dit geval heb ik een opdracht op mijn OneDrive. En die kan ik vervolgens dan uploaden. En nu kun je de opdracht toewijzen aan of alle leerlingen of studenten tegelijk. Dan laat je deze hier default zo staan. Maar je kunt dus ook nu voor groepen kiezen. En als je hierop klikt, dan is dat de onderste optie. Groepen, leerlingen, studenten. Vervolgens krijg je een scherm waarin je een keuze moet maken. Je moet kiezen, wil ik dat handmatig doen? Dan kun je zelf bepalen wie er in welke groep zit. En je kunt het ook willekeurig groeperen. En dan, worden, dan moet je nog aangeven hoeveel groepjes je wilt maken. En dan doet het systeem het zelf. Ik kies nu voor handmatig groeperen. En ik ga groepen maken. Ik zie nu alle studenten die in deze klas zitten. En ik maak bijvoorbeeld van deze drie studenten een groepje. Ik kan nu nog een nieuwe groep maken. En daar zet ik de andere studenten in. Nu heb ik twee groepen. En die groepen, hier kun je ook zien wie daarin zitten. Mocht ik dat toch nog willen aanpassen, ik kan ze ook een andere naam geven. Bijvoorbeeld, ik kan andere mensen toewijzen. Dan kan ik op het potloodje klikken. Maar ik vind het nu wel prima. Ik zeg gereed. En nu staat hier dus ook twee groepen. Op het moment dat ik deze opdracht nu verstuur, ik klik op toewijzen, dan krijgen de studenten deze opdracht allemaal te zien onder de knop Opdrachten in het klasseteam. Ik zal nu even laten zien hoe dat er voor een student uitziet, en het is nu zo dat alleen deze student het werk hoeft in te leveren voor zijn groepje. Ik ben nu als student ingelogd en deze student heeft bij de opdrachten in dit team. ...een nieuwe opdracht gekregen. De opdracht die ik zojuist heb klaargezet, daar is die. Ik kan hierop klikken. Ik kan ook de bijlage openen. En ik kan hier nu kiezen, inleveren voor groep. Op het moment dat ik hier nu iets heb ingeleverd, dus ik heb dit document bewerkt... ...en ik klik op inleveren voor groep, dan kunnen de andere groepsleden het ook niet meer inleveren. En de docent ontvangt het dan aan de andere kant weer... En kan daar dan feedback op geven. En dat zal ik nu ook nog laten zien. Ik ben nu weer terug als docent in mijn klas en ik sta bij de opdrachten. En ik kan nu hier bij de laatste opdracht die ik heb klaargezet, daar kan ik nu zien dat deze groep, groep 2, de opdracht heeft ingeleverd. Ik kan hierop klikken. En dan kan ik ook het document bekijken. Er is geen extra werk bijgevoegd, dus ik kan hier nu even niets uh, laten zien. Maar ik kan hier nu uh, feedback invullen en ik kan hier ook uh, retourneren voor revisie. Dat is ook een nieuwe functie, waarbij dus uh, het commentaar kan zijn: dit of dat moet nog aangepast worden, en dan kan het opnieuw worden teruggestuurd. Dus in dit geval maak ik voor alle studenten hetzelfde, dan geef ik ze dezelfde feedback. Maar hier zit nog een linkje, leerlingen studenten afzonderlijk een cijfer geven of feedback geven. En als ik daarop klik, dan zie je dus dat je per student een apart vakje krijgt, waarin je de individuele student ook nog persoonlijke feedback kan geven. In dit geval is het een opdracht zonder punten. Maar Je kunt dus ook individueel dan voor het groepswerk een cijfer geven, maar je kunt dus ook terug naar de bovenste optie leerlingen als groep een cijfer geven. En dan is dat dus voor iedereen dezelfde feedback en hetzelfde cijfer. Dat is hoe de groepsopdrachten werken binnen Microsoft Teams.